Yo gast van Almos Normal, mijn naam is Barret en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we de kamers van mijn kijkers samen bekijken. Dit heb ik namelijk afgelopen zaterdag in mijn stream gedaan. Mocht je nog niet in mijn stream zijn geweest, twitchtv slash En het was super leuk om jullie kamers eens te zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Check de video en veel plezier. Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de NFM Kamertour. Ik reed zo'n kamer. Jullie weten zeker dat jullie een eerlijke review willen van jullie kamers. Ja, oké. Okay. Niet gaan huilen als ik uh, zo meteen wat zeg dat je het niet leuk vindt, hè? Daar vind ik pech. Uh, ik zal eerst even voorlezen, wat is het idee van deze stream? Dames en heren en meisjes, we hebben een hele toffe community en ik ben benieuwd hoe jouw kamer eruit ziet. Vanaf waar check jij mijn streams? Waar breng jij de meeste tijd door in je kamer? Laat het ons weten door middel van foto's of liever een video. Oké, okay, we gaan gewoon gelijk beginnen met de eerste is van uh, Crawford. Crawford is uit mijn server. Dit meen je niet. Die is er gewoon uit. Weet je wat? Heel simpel, je hebt een kutkamer. Fuck jou! Met Discord lieve? How dare you? Dan gaan we over naar... Bam, bam, Wat moet ik hiervan vinden? Een grote klok? En, en weet je wat het wel is met deze klokken? Die maken tering veel Harry. Eén, maar eerlijk. Ik wil even van jullie weten. Als je, als je zo'n klok hebt, hoe kan je slapen? Ik kan echt niet slapen als er zo'n klok de hele tijd... Heeft. Oké, okay, oké, okay. dit vind ik wel echt een heel gaaf uh, uh, ja, schilderij is het ofzo. Dit vind ik serieus wel vet. Uh, super vette kamer, man. Ik uh, geef dit uh, een dikke uh, vette 7. Uh, oh, let's go onze eerste video van Cry Wolfgang. Ik ben heel benieuwd, wat is zijn kamer? gekeken. Uh, gegamed. Daar staan de games, controllers op de oplader. Uh, Playstation. Ja, Dit is eigenlijk mijn rommelplank. Hier donder ik gewoon van alles op. Dit is Bert, Bert de Plant. <lacht> en dan, uh, ja, dat is mijn cd-doos. met Wat is er? Hij vult de zon in de seizie zakken. Ga jij de zon in de zee zakken? Oké, later. Mijn vader die gaat de zon in de zee zakken, jongens. Zie de zon, die zakt in de zee. Ik zie de zon die zakt in de zee. A few moments later. Ja, wat ik leuk vind van deze kamer is dat alles zeg maar een beetje... Het is oldschool. I like it. Posertjes. TV'tje. Nou, maakt niet uit. Uh, dan gaan we hier verder naar de rommelplank. Alsof het er maar één is. Maar volgens mij is jouw kamer gewoon een rommelplank. Een goede tip. En dat is oprecht een goede tip. Koop dozen van, van die dingen, daar kan je dingen in gecategoriseerd in leggen. Waardoor het wel schoner en, en zo lijkt. Maar uiteindelijk is het nog steeds even rommelig, maar dan in dozen. Ik heb daar namelijk een goed voorbeeld van. Maar als ik dit laadje open doe... Oké. <lacht> Oké okay. okay, Bert, we moeten wel even... <coughs> Arme Bert, mag ik een F Bert in de chat? Eerlijk, het lijkt alsof Bert aan de diarree is en gewoon jij zijn stront niet hebt opgeruimd. Wolfken, jij zit in de chat. Deze bank. Van welke auto is deze bank? Deze auto, wat dik. Cijfer uh, 6.2. Uh, omdat, uh, ja, dozen mis je wel. En nu komen we bij de, de kamertour van Anne Zas. Oh mijn god, met muziek. <lacht> Oh, nee, nee, nee, nee. Dit kan ik niet hebben. Ik moet van jou de muziek aanzetten en dan heb je jouw kat niet op de muziek gedaan. Dit gaat mee in die punttelling. Wat, wat, wat, waarom, waarom ga ik in één keer minima? Is, ik ik raakte letterlijk niks aan. Letterloos feitjes met Anne. Pfft. Is je dat mijn kamer maar 2 meter bij 1,80 meter is en mijn bed maar 60 centimeter breed. Oké, okay, je krijgt wel pluspunten voor dit, voor oh, dit opeens. Annazat. <laughs> Waar de fuck is jouw muismat? Ik heb hier geen woorden voor.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 <laughs> Jezus, Niels! <laughs> Niels, jouw kamer duurt zes minuten. Oké, okay, nou daar gaan we. Hoi, hoe gaan we met je? Boeit me niet. Nou, dat vind ik echt heel gemeen. <laughs> en zijn hele daar zo. Dus we gaan de hele kamer. Mooi, heb ik gevonden. Gebruik ik nooit. Dat schilderij heb ik van mijn opa gekregen. Nog steeds mijn favoriete schilderij. Gewoon Hoi. Echt oprecht een mooie schilderij. Ja. ja. Hoezo duurt deze video vijf minuten als die letterlijk niks laat zien behalve dat hij wijst? Ik kan het letterlijk zo. Ik kan het laten zien. Oh hij, ga, oh, hij gaat wel laten zien. Yes. Oké, okay, oké. Okay, de... <lacht> hij doet wel een computerbox, met een hele mooie microfoon. Daar praat ik altijd doorheen. Daar hoor, kan je me goed. Ik kan wel calls. in Op de telefoon. Je hoort via jouw microfoon. Wacht, wat? Microfoon. Daar praat ik altijd doorheen. Daar hoor, kan je me goed. Ik kan in Dames en heren, rechts en meisjes. <lacht> wat zegt Niels hier? Dat is mijn computerbox met een hele mooie microfoon. Daar praat ik altijd doorheen. Daar hoor kan je me goed hoor in kals. Call ja. Ik hoop dat het een goede camera review is. Ja. Ik hoef geen cijfer, want ik weet dat je me expres heel laag gaat geven. Niels, jij krijgt realistisch een 7,2. Siebert. Oké, okay. behalve dat, uh, dat de maar adem in mijn oren niet heel prettig was. Ik vind het wel echt een hele gave kamer. Echt heel cool. Heel veel Lego ook, zie ik. Net... Kijk, ondanks dat er echt best wel veel ligt, is dit wel echt gewoon netjes opgeruimd. Deze vind ik serieus leuk. Uh, deze krijgt deze krijg sowieso een 8,5. In de tussentijd gaan we kijken naar de kamer van Juri. Juri heeft foto's gestuurd. Nou, dit, is... dit ziet er gewoon cool uit Een Creeper. Netjes opgeruimde kast. Een tv'tje aan de muur, ook altijd nice. Een zitzak. Even eerlijk. Wie in de chat heeft er allemaal een zitzak? Voor de mensen die een zitzak hebben. Zitten jullie ooit in de zitzak? Iedereen die ik ken die een zitzak heeft, zie ik nooit, maar ook echt nooit zitten in die fucking zitzakken. Ja, uh, cool. Toffe kamer. Uh, ja, zeven, denk ik toch. Kamer van Larissa.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 Super kut. Eh, ik bedoel uh, superleuk allemaal funko's geld afgepult daarheen als ik een nou nice Daar dat is waar. Uh, ik bedoel uh, dat klaring dat uh, niet mijn afgrond waar slaap je? Oh. <laughs> ik liever li mijn telefoon bij en dit ben ik oh, oh uh, ik bedoel één hey. Wel echt toffe kamer. Leuk om een keertje ook uh, jouw complete kamer te zien, Luc. Mooie rikrol. Super vet. 7,5, man. Ik mis een beetje uh, Let's Drippy of zo. Uh, hier komt de kamer van Sannetje. Dit is alles. Pas op, Game and Penguin. Nee! Waarom? Sorry, dat was, dat was echt het vieste wat waarschijnlijk vandaag op Twitch Nederland is gedeeld. Goed, true Voor de mensen die denken dat mijn kamer altijd super netjes is. Dat zei ik letterlijk in je chat. Waarom ligt er een emmer in je kamer? Ik heb zoveel fra Waarom? Ik heb zo. What? True Nee. Nee. Pretty good. Hè? Oh mijn god. Hey Trudit, als je dit aanhoudt, dan word jij zo'n persoon, weet je wel, die in zijn huis zo van die looppaadjes moet maken met allemaal troep overal. Wat ligt hier allemaal? Oh. Ik ga nooit meer zeggen dat je kamer er netjes uitziet. Pretty good, zeg zo. Pretty good. Hè? Trudit. Je krijgt een één. Je krijgt een één. Ja, oké, okay, een 2, omdat je Animal Crossing aan het spelen bent. Tijd terug, dit. Het is tijd. Het is tijd, ruim het een beetje op, oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we naar Squares. Vette belichting, dat sowieso. goede muismat met belichting. Drie schermen, curved, ook heel vet. Ja hoor. Mooi spiegel. oude microfoon, super vette vitrine zo. Er mist nog een beetje een oldschool console eigenlijk in zo'n, een uh, van zo die uh, dingen. Vet verlicht, mooie soundpads, dit is gewoon een coole kamer. Ja, en, en hij is vooral heel clean, dat is heel mooi. Daar ga ik heel goed op. Ik wilde dat mijn, mijn setup zo clean was als dit. Er mist een beetje Albus Normal Gear of zo, maar, weet je, het is gewoon heel netjes clean. Ah, I like it. Dan is Dion. Hallo allemaal, dit is de... Dit is niet Dion, dit is Albedien. Dit is onze gamekamer. Hier is het uh, katten speelhoekje. Nice. mijn plek. nice. Dan hebben we hier uh, onze kast met uh, ja, Vet. spullen. En dan hebben we hier Wat aan de andere er? kant onze streamer met setup die nooit streamt. Je kunt ook oh, ook ik hoor mezelf! En dan hebben we hier uh, onze tv Vet. met onze console. console. Jongens, hoe groot is het hashtag goals als je samen met je geliefde een gamekamer hebt en naast elkaar kan gamen? Eerlijk? Ah, oh, mijn hart man, mijn hart. Ik kan het niet aan, ik voel me zo single nu. Auw, dit is zo leuk. Met de Playstation en de Nintendo en de Wii en zo. Vet. Nou, oh ja, wacht even. Ik vergeet nog iets. Onze Die lampen zijn lampen. heel yes. cool. Jeeu, yeah, yeah. lampen. Yeah. Ja man, dit is, dit is Goals. Dit is Goals, het is vet, leuk aangepakt. Kattengedeelte, vette setup nummer 1, toffe setup nummer 2, fucking dik. En dit, is gewoon, zo, dit is gewoon een 9,4. Video van Albertine. Wat, wat? Wat gebeurt hier? Nou, Welkom in de gamekamer. Dit is Dion! Wat de fuck gebeurt er? Hier hebben we het katten speelhoekje. Nee. Ja, nee. Hier zit uh, Albertine. Uh, dan hebben we hier nee. onze kat. Hij heeft hetzelfde uh, video. Ja, ja. Gamerlampies. Nee, maar deze set vind ik echt fucking lelijk, man. Deze ik krijg ik denk ik een 3. Uh, dan hebben we Pukse kamer. Ja. Voor de, voor de aesthetic en de vibe krijg je wel eens een 5. Maar je gamingstoel is wel echt heel sick. En heeft goede wielen. Dus 6,5 man, Puk. Dan hebben we Sertagion. Als laatste, dames en heren, jongens en meisjes. De laatste kamer. Ik wil in ieder geval, voordat we de kamer van Ser gaan bekijken, iedereen bedanken voor het insturen. Super vet, super leuk. Dankjewel. Leuk dat jullie allemaal mee hebben gedaan. Ser, wat is jouw kamer? Heeft hij nou een Minecraft-kamer? Minecraft Ser, die speelt zoveel Minecraft dat dit letterlijk zijn kamer is. Ser, <laughs> gaat het, maat. Alright, dames en heren. Dat waren de kamers. Uh, we eindigen op een minecraft note, Heel bijzonder. Ik hoop dat jij deze video in ieder geval leuk vond. Ik vond het super leuk om jullie kamers te zien. Verder heb ik niet zoveel meer te zeggen. Oké, okay, no. oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, de recording was gestopt door Nora. Maar dankjewel voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Ik heb nog maar één ding te zeggen. En dat is zoals altijd. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Nora, dames en heren.